Welkom bij Tom Zorg. Zoekt u een zeer stabiele, wat zwaardere, maar toch eenvoudig op te vouwen Volator, dan is de Volator Stefan een zeer goede keuze. Laat mij u wat meer vertellen over de Stefan. Allereerst zijn de handvaten van de Stefan zeer eenvoudig op iedere gewenste hoogte in te stellen door middel van een knop die u eenvoudig losdraait. U kunt hem hoog en laag de handvaten instellen vastdraaien en de knop is ook in een nulstand te zetten, zodat hij nooit ergens achter blijft hangen als u ergens langs rijdt. Uitgevoerd met zeer royale, ergonomisch gevormde handvaten, die druk over uw hele hand verdelen. Dus als u wat meer op de rollator leunt, dan heeft u niet snel drukpunten of vermoeide handen. De rollator is ook zeer eenvoudig op een parkeerrem te zetten. Zeer lichte bedienen. hoort u twee klikken, links en rechts, staat op de parkeerrem, en u kunt het veilig plaatsnemen op uw rollator, zonder dat u met de rollator en al achteruit wegrijdt. Zoals gezegd, de rollator is ook eenvoudig op te vouwen. De rollator op de parkeerrem, het losmaken van de veiligheidsbal, de rollator naar u toe trekken, en hij zakt keurig, zakt hij. En als u wenst, kunt u ook hem keurig zo laten staan. En wegzetten op een plek waar u hem het liefst even wegzet. Ook eenvoudig weer uit te klappen. En zoals u ziet, automatisch valt deze veiligheidspal weer terug. Zodat u later nooit opvouwt als u dat niet wenst. En automatisch, dus u zult hem ook zelf nooit kunnen vergeten. Ronato is uitgevoerd met een net... Metaal, om ook wat zwaardere boodschappen te kunnen vervoeren. En uitgevoerd met brede royale banden. Dus ook op wat minder verharde wegen heeft u een perfect rijcomfort. Natuurlijk wordt de rollator compleet geleverd. Op de royale zitting kunt u een dienpad plaatsen. Bijgeleverd met vier punten. Die vallen in de zitting, zodat u veilig... Uw drank en eten kunt vervoeren. Natuurlijk ook bijgeleverd een mand met hengsel. Die u eenvoudig vooraan de rollator hangt. En waar ook u nog extra boodschappen in mee kunt nemen. En om de rollator compleet te maken. Natuurlijk voorzien van een stokhouder. Om eenvoudige een stok in te klikken. En veilig mee te kunnen nemen. Dus zoekt u een wat zwaardere maar zeer stabiele rollator. Eenvoudig op te vouwen, dan is de Volato Stefan een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van de Stefan, wensen we u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hoop u spoedig bij Tom Zorg weer terug te mogen zien. Hartelijk dank.